George. Hey Joyce, hey Joyce, hey Blackjack, hey Blackjack. Je mag een klein hapje, Blackjack. hop, goed zo, Blackjack. Kom maar Joyce, kom maar Joyce. Kom maar Joyce, hey Blackjack, hou je in. Kom maar Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Oh Joyce, applausas. Hey Roosje, wat doe je, Roosje? Alles is op, hier alleen wat loof. Goed zo, Joyce! Hoi genoeg. Oh Joyce! Hé, hey, Joyce. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Dat is allemaal leeg, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Annabel. Goed zo,